We gaan vandaag een randje om de wafelmuts haken. En dit is dus de wafelmuts. Ik hoop dat je het kan zien. Zo, uh, ik heb hem hier trouwens. <laughs> ik zet hem nu even niet op, want het is weer, uh, het begint al lekker weer te worden. Maar uh, het is een heerlijke warme wafelmuts. En dit randje, uh, dit hebben we nog niet gehaakt. Maar eerst wil ik jullie natuurlijk hartelijk bedanken. Voor het kijken naar iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren. Er komt nog heel veel leuke nieuwe video's aan. Um, de nieuwste, die wordt hopelijk dadelijk uh, de Rainbow Sweater. Maar nu gaan we eerst uh, dit uh, leuke, ja of leuk. Het is gewoon een randje. Maar ja, um, ik heb wel de wafelmuts gefilmd. Deze. Maar uh, het randje die ja die, die moest ik nou filmen dus dat randje ja dat is heel eenvoudig en het is ook wel handig om een randje aan de muts te haken want bij mij sloot die net niet lekker zeg maar uh, lekker vast dat hij um, lekker op je hoofd zit en toen heb ik een beetje geminderd en daardoor sluit deze muts ook heel lekker uh, ja, om je hoofd heen maar uh, nou, in ieder geval ik zou zeggen we gaan lekker haken weer en uh, ik zou zeggen duimpjes omhoog, abonneren, want er komen echt heel veel leuke video's nog aan uh, de volgende video uh, dat wordt hopelijk de rainbow sweater uh, en uh, ja ik zou zeggen haak lekker mee ik leg het heel rustig uit uh, zodat ja iedereen kan haken tot zo we gaan beginnen aan de het randje voor de wafelmuts en de wafelmuts uh, die staat op uh, YouTube die kan je vinden onder uh, YouTube, iedereen kan haken wafelmuts um, ik heb nu haaknaald nummer 6 en we gaan beginnen ik pak even de schaar je hebt haaknaald nummer 6 en een schaartje nodig en ik heb die wafelmuts in het zeegroen groen gehaakt en in het zwart. En hier heb ik dus het randje omgehaakt. En er werd ook gevraagd om een randje te filmen. In het randje haak ik even om de zeegroene muts. Want de zwarte muts, ja, die heb ik natuurlijk al klaar. Je maakt een opzetlus. En je steekt je haaknaald erdoor. Kan je gewoon doen van een restje wol en welke kleur ja, dat mag je zelf weten. En ik kijk even nu naar het voorbeeld en ik heb echt uh, heel simpel eigenlijk een randje gehaakt. En omdat dit zwart is, is het moeilijk te zien, maar ik ben echt van uh, laag naar hoog gegaan. Maar je steekt dus je houdt je werk aan de goede kant, dus je muts, en je steekt dus in. Bij de nieuwe toer, het korte draadje laat je lekker aan de zijkant. Zie je, dus je maakt een opzetlus, je steekt je haaknaald erdoor en dan pak je gewoon de eerste steek. Je slaat de draad om je haaknaald en je haalt je draad door en omslaan door twee lussen. Kijk, en dan trek je even aan de begindraad dat het goed lekker strak zit. En dan heb je eigenlijk al je eerste vaste te pakken. Dan gaan we met een halve stokje omhoog. Omslaan door drie. Dan gaan we een gewoon stokje in de volgende steek zetten: insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, en dan gaan we een dubbel stokje haken. En dan gaan we in de volgende steek doen: insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 dan een gewoon stokje weer, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 omslaan door 2 en dan gaan we weer naar beneden dus met een um, half stokje, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 3 lussen en dan weer een vaste Zie je, dan krijg je ook echt een, een golfje, een boogje. En doordat je die vaste hebt, gaan we daarna weer met een half stokje, een stokje, een dubbel stokje. En dan ga je weer terug met een stokje, een half stokje, een vaste. Dus we hebben nu die vaste gedaan, dan gaan we nu een half stokje doen. Een gewoon stokje. En een dubbel stokje, dus dat is twee keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door twee, omslaan door twee, omslaan door twee en een gewoon stokje en een half stokje en een vaste. kijk en dan krijg je een randje wat een beetje zo hier zo golft kijk kan het ook nog even uitleggen dat je um, nog even gaat minderen dus je pakt je draad om en je gaat één steek insteken je haalt je draad op en je pakt de volgende steek dan ga je insteken en je haalt je draad op en dan ga je door alle vierde lussen en dan heb je even een steekje geminderd en dan heb je hier dus het halve stokje gehaakt en dan ga je het gewone stokje doen dubbele stokje en weer het gewone stokje En weer het halve stokje gaan we minderen. Insteken. Draad ophalen. De volgende draad ophalen. En door alle vierde lussen. En een vaste. Kijk, dan minder je. En dan kan je ook eventjes je muts passen. Um, hoe dat die zit. Want hij moet natuurlijk lekker aansluiten aan je. Op je hoofd. En daardoor heb ik ook wel eens. Uh, ja gewoon van twee steken een steek haakt en dan ga je lekker zo deze hele toer afmaken uh, wat je wil wil je minderen dat hij iets strakker zit dan doe je het zo via die halve stokjes en dan ga je even zo de hele toer afmaken dus je maakt weer een half stokje ga je minderen een gewoon stokje een dubbel stokje, een gewoon stokje en meer een half stokje minderen en meer een vaste. Je kan ook zeggen: ik maak eerst even een toer vaste en dan ga ik dit even uithalen en dan ga ik eerst uitleggen hoe je de toer vaste doet en dan sluit het ook mooi aan. Kijk, je houdt gewoon je begin uh, vaste aan en dan ga je eerst in elke steek een vaste zetten, nog voordat je dus de rand erom gaat haken kijk dan maak je eerst eigenlijk een soort basis dus je gaat eerst eventjes alleen maar vast haken en dan zie ik je op het eind zie ik je weer terug dat zo kijk en als je dan de hele toer gedaan hebt dan zie je gewoon dat je hier wel een mindering hebt maar dat valt bijna niet op dat is ook heel leuk dat je alleen zegt nou ik wil alleen maar een randje vaste en dan gaan we nu de toer de laatste steek ik nog even pakken en de toer sluiten met een halve vaste Je haalt je draad op en door de lus en dan beginnen we nu weer met een randje met één losse begin je de toer en dan beginnen we de eerste steek met een vaste dan een halve half stokje dat is één keer omslaan, draad omslaan door drie lussen dan een gewoon stokje omslaan door twee, omslaan door twee en dan pakken we een dubbel stokje en dan krijg je ook echt dat het mooi omhoog gaat lopen dus twee keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door twee, omslaan door twee, omslaan door twee dan een gewoon stokje dus dan gaan we weer terug uit insteken, draad ophalen, omslaan door twee, omslaan door twee Zie je, dan krijg je dadelijk een beetje een golf effect. Dan een half stokje. Omslaan door drie lussen. En dan weer een vaste. Dus insteken, draad ophalen en dan omslaan door twee. Dat is een vaste. Kijk, en dit herhaalt zich iedere keer, en ik vind zelf dit randje mooier doordat je eerst een rij vaste hebt gemaakt. Dus dit herhaal je heel de tijd. Je gaat weer een half stokje, een stokje, een dubbel stokje, een gewoon stokje, een half stokje en een vaste. Dan doe ik het nog één keer mee: een half stokje, een gewoon stokje. een dubbel stokje gewoon stokje een half stokje en een vaste zie je dat je dan heel leuk een golf krijgt dan gaan we eventjes heel deze toer zo afmaken en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn op het einde van de toer en je ziet ook dat de muts ook een heel leuk golf heeft gekregen nu en ja ik vind het zelf mooier doordat er ook een eerste rij een toervaste op zit maar als je goed kijkt dan ja dan zie je gewoon hier die, die hele golf erin en dat is gewoon echt leuk uh, bij die muts en dan gaan we nu dus de toer sluiten ik zie dat ik hier geëindigd ben met een dubbel en een gewoon stokje dan maak ik nog even een half stokje Is door drie lussen en dan gaan we de toer sluiten met een halve vaste. Je pakt je schaar, knipt af en je haalt hem door de lus en je werkt je draadje aan de binnenzijde af. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier van je wafelmuts en je ziet deze heb ik ook al af dus uh, ik zou zeggen heel veel plezier mee en ik zou zeggen um, ja tot de volgende video graag de duimpjes omhoog abonneren op mijn foto klikken en uh, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video